Ondertiteling voor je video's is enorm belangrijk. Dit zorgt ervoor dat je een goede SEO hebt voor je video's en dat het soms makkelijk is voor mensen om je video te kijken. In deze video ga ik je uitleggen hoe dat moet. Mijn naam is Rick Ottenhoff. Ik heb inmiddels 8 jaar ervaring met editen en filmen en ik ga jullie vandaag uitleggen hoe je ondertiteling onder je video's kan plaatsen. Je komt aan in je Creator Studio. Je ziet dat ik inmiddels 18 abonnees heb. Ik weet het, ik ben nu wereldberoemd. Maar ik ga je, daar, hier moeten we eigenlijk niet zijn. We gaan naar video's. Bij mij zie je dat ik een aantal geblurde video's heb, maar alles wat openbaar staat, zou je als het goed is moeten zien. Ik school even naar beneden en ik pak mijn allereerste video: Hoe moet je met je telefoon filmen? 5 minuten 19. En dan klik je op details. Want deze video willen we gaan ondertitelen. Deze staat helemaal al klaar. En dan gaan we naar links naar ondertiteling. Nou, je ziet dat ik daar een keer eerder mee. Uh, dat ik daar een keer eerder mee heb geklooid. Dat, je kan hier een aantal dingen zien. Of staat Nederlands automatisch, omdat deze video vrij recent is. Of er staat hier uh, taal van de video of er staat hier helemaal niks. Dan klik je op taal toevoegen. Ik voeg voor de video nu even Nederlands-Nederlands toe. Nederlands Nederlands. En dan klik je op dat je de titel en beschrijving kan toevoegen, dat die wordt aangepast automatisch en ondertiteling. Nou, ik klik hier op Nederlands, Nederlands toevoegen. En dan zie je je oorspronkelijke titel met beschrijving en dan de taal waar je het in wilt. Mocht dit bijvoorbeeld Engels zijn en je hebt een Nederlands titel, kun je dit ook op deze manier omzetten. Dat je een Nederlandse uh, ondertiteling hebt en een Engelse. Nou, dat hoeft voor mij nu niet. En dan ga ik naar ondertiteling toevoegen. Er zijn drie verschillende manieren hoe je ondertiteling kan uploaden. Dat is een bestand uploaden, transcript maken en automatisch synchroniseren of nieuwe onttiteling. Nou, wij kiezen eigenlijk nu voor transcript maken en automatisch synchroniseren. Dat is een nieuwe functie van YouTube. Dan hoef je eigenlijk alleen maar de video te luisteren en te tikken. En dan vult hij die stukken automatisch aan. Dan klik op transcript maken en automatisch synchroniseren. Er staat hier video, stilzetten tijdens het typen. Dan kun je downloaden, bestand uploaden of concepten verwijderen. En hier gaan we gewoon beginnen. Play. Welkom bij deze video. welkom bij deze video. Vandaag. Vandaag. ga ik je uitleggen hoe. Je ziet dat het eigenlijk het heel makkelijk meer? gaat. Dat je eigenlijk tikt en je kan gewoon de zinnen verder uittikken en gewoon lekker doortikken. En dan staat hier daarnaast, stel timing in. Dit doe je natuurlijk daarna als je klaar bent. Dan wordt de tijdenhemming ingesteld, dat kan even duren. En als deze eenmaal klaar is, kan je erop klikken. Ik klik nu even op de automatische. En dan zul je het op deze manieren zien. In blokjes staan. En dan kan je eigenlijk opnieuw even luisteren voor de zekerheid. Om te kijken of het goed is gegaan. Welkom bij deze video. Nou, bij mij is dat dan al één zin. Dus dan klik ik even op bewerken. Welkom bij deze video. Nou, ik wil welkom bij deze video, moet alleen hier komen en dan vandaag ga ik je uitleggen hoe je moet filmen met je telefoon dat moet dan daar komen dat zou ik dan aan kunnen passen je kan dan een uh, stukje toevoegen plus en dan pak ik dit er even bij en dan voeg ik dan even hier toe en dan telefoon dat kan hier daar terechtkomen. deze verwijder ik met het kruisje en eigenlijk zou er even met hoofdletter en punten werken bij in. deze video Vandaag ga ik je uitleggen hoe je moet filmen met je telefoon. Nou, ja, dan zie je, dat staat al goed. Dan zeg je bewerkingen publiceren. Mocht je hier nog vragen over hebben, laat dan even onderaan achter in de reacties. En dan kijken of ik je verder kan helpen. Vond je dit nou een handige video, laat dan een duimpje achter omhoog. En dan zie ik je graag de volgende video weer. Doei doei!